Vaak wordt digitaal toetsen teruggebracht tot het tentamen, want digitaal moet worden afgenomen, terwijl digitaal toetsen natuurlijk veel breder is. Het gaat ook over formatief toetsen of toetsen om te kunnen leren en daar kunnen ICT-middelen heel goed bij worden ingezet. Studenten die leven helemaal in de digitale wereld, dus je moet daar een hele digitale ervaring van maken. En als je dat één keer doet, dan heb je ook allerlei andere mogelijkheden tot je beschikking die je daarvoor niet had. Dus er is een hele wereld nog te winnen met digitaal toetsen. Onze instellingen, ook de VU, hebben echt een enorme stap al gemaakt door voorzieningen te hebben waarin je gewoon in één keer voor 600 studenten een toets af kan nemen. Maar dat is nog beperkt zelfs, want we hebben enorme cohorten. Dus dat verder opschalen, daar zullen we de komende vijf jaar nog mee bezig zijn. Ik denk zelf dat toetsing heel erg als een soort van voetveeg wordt gebruikt. Er is dus heel veel... Toetsing bashing eigenlijk uh, in het land. Hè. Dus zeker als je naar primair onderwijs gaat, of zeker naar onderwijs, dan zeggen ze, al die kinderen worden plat getoetst en zo. En dat geeft helemaal niks meer met leren te maken. Terwijl het omgekeerde volgens mij waar is namelijk. Toetsing stuurt het leren echt.